Hey, jij hebt Mediacommunicatie communicatie aan de Vans Hogeschool? Ja, ook in Breda. Ja, ja. Breda. Ja. Ik heb Avans gedaan, maar dan in Den Bosch. Jij ja, hebt heb hem afgemaakt? Ja. Jij niet? Nee, nee. Nee? Ik, Hoezo niet? Ik kreeg... Uh, nou, dat is heel grappig. Dat was precies de tijd dat ik een filmpje had ingestuurd. Uh, kijk, ik, ging, ik maakte heel veel filmpjes toen, want ik zat eerder op de filmacademie ja. in Rotterdam. Tenminste, dat heb ik ook niet afgemaakt, maar ik zat op <laughs> de filmacademie in Rotterdam. Ik zie een rode draad. Ja. <laughs> ja. Wil jij thee trouwens uh, ook? Nou, ja, doe maar. Wacht even. Oh. Ja, zo. Yes. En, uh, en ik maakte toen een filmpje dat ik uh, ging roadtrippen met mijn Matties in Marokko. Yeah. En, en, en mijn Matties zeiden van ja, joh, je moet het. Uh, ze zoeken bij drie uur prijs zoeken ze mensen, ze zoeken bij drie uur prijs mensen. En ik dacht ja, ja, ja. ja. En toen een keer uh, heb ik het gewoon opgestuurd, echt om drie uur s'nachts. En toen kreeg ik gewoon een mailtje terug van joh, let's go, uh, kom even op uh, sollicitatie. En toen mocht ik op een gegeven moment drie uur prijs backpack maken. En ik denk dat ik toen vanaf dat moment dat, mailtje, dat ik dat mailtje heb gekregen, dat ik echt geen stap meer binnen van social heb gezet. Maar jij hebt dus, dus jij hebt gewoon uh, een totale grote broek aangetrokken, zeg maar, zo stoutmoedig een mailtje gestuurd. En zo is jouw tv-carrière begonnen. Ja, ja, ja, ja, eigenlijk wel. Ja, want ik, ik weigerde ook eerst en mijn mat die zei dat heet, nee G, je moet gewoon... Hey. Weigerde? Wat weigerde je dan? Ja, ik weet niet. Het leek voor mij zo, het leek voor mij zo onbereikbaar man. Ja. TV-land, uh, dit, hier waar we nu zitten. Maar waarom? Uh, waar... Was je onzeker toen je, toen je jong was? Je bent nog steeds 92, ja. dus je bent nog steeds... Ja. Je bent nog steeds... <lacht> <Ja>. <lacht> toen in mijn tijd, ja. vroeger toen de gulden... <lacht> ja. Ja. Als, maar als ik heb ik... drank voor je moet halen, moet je het zeggen. Hoor. <lacht> <Ja>. <lacht> <laughs> nou, ik, weet, ik weet, ik denk dat het um, de hoop was er altijd wel en de droom was er ook, hè? De, vergis je niet, ik, de, maar iedereen zei altijd tegen mij, ah, joh, die shit is niet voor jou, dat is voor die, die witte zijn... mensen, Echt waar? Dat is, uh, Ja, je moet gewoon economische studie gaan doen uh, en ik voelde ook heel, vanuit heel veel kanten, voelde ik ook wel verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld, kijk, ik kom uit een laag sociaal economisch milieu, dus we hebben, als je daaruit vandaan komt, heb je sowieso niet al heel veel, uh, ja, uh, aanmoediging om dan hele creatieve uh, uh, ambities achterna te gaan. Maar, me, maar mijn vader, die was heel erg van toen ik zei van ja, ik lijkt me wel tof om te gaan bijvoorbeeld uh, te acteren. Of, en zei mijn vader, let's go. let's go. Ja, ja, daar heb ik heel veel geluk mee gehad met mijn vader. Dit was echt een soort van me baken van steun. Huh. Zelfs als mijn moeder zei van nou, ik weet niet. Je uh, mag gewoon recht zijn. Ja, ja, ja, ja. M mijn vader zei nee, let's go. Ik heb heel veel, echt heel veel uh, pizza's bezocht en uh, met ja, daar zo. Je ja, weet, ja, weet ja, precies ja, waar bij de rotonde zeker ja. Ja, ja. Tegenover, de, tegenover de jumbo. Ja, precies die. Ja. Heb ik echt jarenlang pizza's bezocht. Toen heb ik echt half, half, half met mijn vader mijn eerste edit pc betaald, mijn eerste camera, mijn lessen om de acteerlessen. En toen ben ik dus jouw vader heeft daar, want die had het ook niet breed. Jouw vader, nee, nee, Dus hij heeft er echt dus... ook voor moeten sparen om, om ja, zo 100 procent zo... En die en en die, uh, maar die deed het echt met, met liefde en die en echt een vastberadenheid om mij te faciliteren in wat ik wilde bereiken en daar ben ik tot de dag van vandaag nog echt zo dankbaar voor, dat is niet te meten sowieso puur het feit dat hij hier naartoe is gekomen naar Europa, dat is echt ja. een grote stap maar uh, ja, maar langzaam maar zeker is het bij mij sluiten van oh, misschien, misschien kan ik dit wel maar je, je hebt, ik hoorde heel veel om me heen, ook van hele hele goede vrienden van, luister al die shit die jij wil, zeg maar werk in de tv, werken als acteur die shit gaat jou nooit nooit gebeuren. Echt van hele, oh. hele naaste Matties. Die, Maar die heb ik ook allemaal nu links laten liggen, daar niet van. Ja. Dus als je luistert, hé, hey bro, fuck jou. Ik uh. ben gewoon. <laughs> maar, maar, ja. maar heftig, als je namelijk als kind een droom hebt, en je hoort eigenlijk vanuit je hele omgeving. Maar dat is niet voor jou, dat is niet voor jou neergelegd. Ja, maar ik snap ook wel, ik snap ook wel de goed waarin zij spraken. Want als ik als je toen keek op tv, zag je ook alleen maar witte gezichten en nu grotenteels nog steeds. En je. En. Uh, was ook niet weggelegd voor uh, een jonge pizza bezorger uh, uit Kaasdonk. Uh, uit uit Kaasdonk in, uh, in Roosendaal. met Marokkaanse Nederlandse ouders die zijn school nooit heeft afgemaakt. En nu nog steeds ben ik een vreemde eend in het bijt. Snap ik? ik bedoel? Nu nog steeds ben ik omringd door mensen met, die gewoon school hebben gedaan. En uh, hoogst opgeleid met ouders die Nederlands spreken. Met ouders die kunnen lezen en schrijven. Met... Dus ik ben nu nog steeds een soort van vreemde eend in het bijt. Maar ik denk dus ook daarin dat ik heel veel kracht heil. Om zeg maar een soort van misschien uh, andere jonge Marokkaanse, Nederlandse en sowieso biculturele jongeren die het misschien niet zo breed hebben thuis. Of uh, bij de action uh, werken, kan inspireren. Als zijn, yo, weet je: yo, jij kan het ook. Je moet er gewoon voor gaan. Heb je het nodig zelf? Stuur een mailtje. Stuur een mailtje dus, naar binnen. Ja. En, en uh, uh, uh, hoe doe je dat, zeg maar, die inspiratie. Ben je dat zie je jezelf als, als zeg maar gewoon rolmodel en dat anderen dat kunnen zien en vertel je dit verhaal? Of bedoel ja. je, bedoel je ik, ik ga naar scholen of ik heb mensen in mijn netwerk of ik probeer daar actief naar te kijken. Hoe, hoe, hoe, hoe zie jij die rol voor je? Ja, ik, uh, het is echt lastig. Het is een hele dualiteit in me. Want je wil eigenlijk gewoon genieten en je wil gewoon, hè, wat ja. waar we het net over hebben, uh, door het leven gaan als uh, uh, genietend als een witte man, heteroman zonder problemen, dat je eigenlijk hetzelfde <laughs> niveau van hè, uh, zorgeloosheid kan hebben, maar dat kunnen we niet. Dus je moet, je voelt je ook ergens verantwoord. En ik doe het ook met de grootste liefde. Als ik nu ook, als ik uh, programma's samenstel, uh, zeg maar het programma wat ik nu maak, Make hundred Great Again. Ik heb heel erg mijn best gedaan om uh, om dat nepotisme eruit te slaan, zeg maar dat mensen gewoon dat, dat, dat er een maker uit Utrecht van... oh, ik weet nog wel iemand... en dat is nog een witte maker uit Utrecht... die ook ons team kan versterken. Ik denk, nee, nee, nee, nee. Dus ik heb heel erg met mijn eigen kanalen gezocht. Met mijn eigen mensen die ik ken. Mensen die werken... Ik weet nog dat ik Natasha, Natasha Gibbs van de Caribisch Netwerk heb gevraagd... van, ja, oké, okay, nog hele sterke, ijverige journalisten... met een heel andere kijk op Nederland. Uh, en ik weet dat ik op mijn Instagram heb ik ook gewoon... Ik heb op mijn Instagram gezocht naar een stagiaire. En die heb ik ook nu. En dat is echt een, echt een hele toffe, ijverige... Uh, uh, Moluks-Nederlandse uh, antropologe-student uit, uh, uit Nijmegen. En dat is, dat is weer een heel ander ja, perspectief, ja, ja, een heel andere vakkundigheid. Dan weer een uh, mediacommunicatiestudent, uh, blonde, witte meid uit Utrecht, die we al super veel hebben. Uh, dus daarin probeer ik zo actief mogelijk te zijn, zonder dat het verloren gaat ten koste van plezier. Dat is zo, zo, zo belangrijk. Voel ik, ik schuldgevoel, zeg maar, in je, als, als je praat? In, nou, als, je, als je zegt, ik, vind dit, ik heb een soort van worstelingen. Ik voel me verantwoordelijk voor wat er gebeurt, maar ik wil ook kunnen, wil ook kunnen genieten. Ja. Dus eigenlijk, ongeremd genieten kan niet, want je voelt de verantwoordelijkheid ja. voor, voor, voor, uh, voor, voor anderen. Dus is, is, dat een, is dat een soort van knagend uh, schuldvolverstemmetje? Uh, nee. nee, nee, nee. Want aan de ene kant lijkt het me ook uh, uh, ergens, ergens saai. Het is wel echt het is... wat saai. Het, is, het lijkt me ook ergens saai om, uh, om niet ergens voor te vechten. Snap je wat ik bedoel? En dus, uh, dus hier in de, in de strijd er zit zoveel creativiteit in. je ontmoet zoveel leuke mensen. Jij kent dit. Jij ontmoet zo vaak leuke mensen uh, ja. met een heel tof ik heb nieuw vanmiddag, vanmiddag een beetje pech, maar voor de rest ja. van de tijd, <laughs> <laughs> <Hey> Motherfucker. <laughs> maar ik, ik. kijk, iemand vroeg me laatst, wat is je favoriete film? En toen zei ik ook van... Uh, uh, uh, Ghostbusters is een van mijn favoriete films en zei ze en, en waarom en ik zei van het interessante is aan die Ghostbusters een film dat is echt een film die kan alleen een witte hetero man maken. <laughs> is is nul problematiek, het zijn gewoon vier <laughs> gasten die spoken gaan vangen in in New York ik, als ik een film zou mogen maken, als ik dat budget krijg van Ghostbusters, dan ga ik denken, oké, okay, wat voor sociaal-maatschappelijke problematiek gaan we aankaarten? We kunnen nu op heel groot, weet je, een breed publiek bereiken. En ik merk ook dat ik dat, ik dat nu ook doe. Ik maak nu fictie met uh, maat mij, Nasser, uh, Palestijnse filmmaker uit Rotterdam. En wij zijn eigenlijk alleen maar sociaal-maatschappelijke dingen aan het aankaarten in wat we schrijven. En het is eigenlijk, ik zeg het ook tegen me, het is heel gek. Want als wij twee witte heteromakers waren, wie weet waar we dan over schree, uh, schreven. Dan was het misschien uh, een pinguïn met een machinegeweer of zo. Bij wijze van spreken, dan, dan, dan voel je veel minder geroepen, denk ik, om dit soort dingen uh, uh, ja, aan te kaarten.